Een hele goede morgen. Mijn naam is Barend, ook wel allemaal normaal. En wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag hebben we weer een nieuwe soort vlog, want... Er ligt heel veel sneeuw. Natuurlijk gaan we wel leuke dingen doen in de sneeuw. Maar we gaan natuurlijk ook vingerboarden in de sneeuw. Heel toevallig heb ik nog een boordje over. Dus die ga ik even openmaken. Dit boordje gaan we natuurlijk gebruiken om mee te snowboarden. Maar ja, ik moet even dubbelzijdig tape erop doen, zodat het... Een beetje blijven plakken. Wij gaan zo meteen met een auto door de straat heen rijden. Met daarachter een slee. En ik heb als het goed is ook nog ergens een skateboard zonder wielen. Dus gaan we ook nog snowboarden. Ik heb er vet veel zin in. Ik ga me eerst even wassen. En uh, dan zien jullie me zo meteen. <laughs> <laughs> Hallo, leven jullie nog? Leven jullie nog? Nou, we zijn nu buiten. En uh, er ligt best wel wat sneeuw. als je kan zien. We hebben een snowboard soort van mee. En we gaan dus nu naar uh, mensen toe. Die hebben een slee aan een auto gedaan. Het waait wel echt hard. <laughs> Holy shit! <laughs> wow! Dus ja, nou, het, is een, het is een avontuur vandaag. Het heeft uh, lang niet zoveel zo gesneeuwd in mijn leven. Dus dat is wel leuk. Alright, we zien jullie als we daar zijn. Alright, oh, daar gaan we. Wow! Zo wow, is wow. shit. Ja, het ging echt heel snel ook, wat hel? Dat was echt tof. Oké kijk, zoals jullie kunnen zien we hebben hier een hele grote berg. En zeg uh, zijn gewoon lekker aan het sleden. Sleetje, bordje. Ja, het is wel leuk. Dus, uh, het ging best wel goed eigenlijk. Wat ik net probeerde, ging niet helemaal goed. Het ging zo. Spring zo met de halve draai. Dan erop en dan naar beneden. Dat ging het helemaal goed, viel best wel hard, uh, was alles minder, maar dat is wel leuk. zullen jullie het ook doen? Ja, ik wil even met zo'n gopro, man. Oké. Okay. Ik kom met een tof shot. Wow. Wow. Wow. Dat was zo, ik wou met mijn schoenen vast zitten in de sneeuw. Oh, dat, ja, dat was, wel wel. was wel episch, dat ja, was wel episch. Ik... Daar gaat Luc. Luc, wat doe je? Luc ging vol op z'n Oké, okay, nou wij zijn hier dus lekker bezig. Ik ga zo meteen denk ik nog even ergens anders heen. En hopelijk gaan we zo meteen nog in met die auto. Alright, nou we hebben nu dus een goed plan. Elise, kan jij het plan uitleggen? Oké, okay. we gaan de sle... We gaan dus de slee achter aan de trekkerk maken en dan ga ik zo hier even uh, een rondje in. Uh, Oké, okay, okay, nou laat me zien en dan ga ik zo meteen rook op. Matthijs en Luc. Jongens, gaan jullie dit overleven? Nee. zeker. Ik okay. heb uh, ervaring in dit soort dingen. Ja? Dit is mijn, groot, mijn grootste hobby is shoelen en dit lijkt me volgens mij heel erg. <coughs> Wat de <the> fuck, dit? Ja Yo, Die muziek er ook bij. Daar gaan ze. Oh, zo, ik kan echt niks zien, joh. Daar gaan ze. Het ziet er wel leuk uit, maar ik denk ook dat het een beetje een anti achtig is. Gaan ze daar over de straat heen rijden? Ja, ze gaan zo. En dan uh, als er geen tegenligger komt, gaan ze slingeren. Wat <laughs> is fucking <waar> <laughs> Oké, okay. nou jullie gaan zo zien hoe ik het ook. Uh, gaan we samen of? Uh... Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat wordt wat. Uh, ik heb er veel zin in. Hopelijk gaan we lekker snel. En niet vallen. Oké, okay, hard door de bocht. <laughs> hard door de bocht. <laughs> oh, je god. Is dit leuk? Kom ja, zitten, <laughs> dit is echt fantastisch. <laughs> we gaan met z'n tweeën. Oké. We gaan later achter. je magnifique. Ah. Goed vasthouden. Oh god, nee. <laughs> Oké. Okay. <laughs> we. Ja, we gaan we dus even samen, dan uh, komt het allemaal goed, oké. Okay. Oh <hulling> Oh, nee, wacht, oké, okay, wacht, Elise. Luc en Lynn zijn een jump aan het maken. Ja, aan die kant. Oh, kunnen we over de schand? Het wel eerst, want als iemand anders er doorheen rijdt, is niet leuk. 12 seconds later. Oh, wow. wow, dit is al goed Dit komt er het Nee de gans! Wow kijk al die sneeuw om op mijn wenkbrauwen joh! Nee, Even kijken, Elise en eh. Wat je kan zien, ik weet het niet. Oh, ze zijn er van afgemaakt! Oh dat lukt niet snuiten! Ey, goede Wat doe ik nou? het al? erin is wijk als uur! Kijk dit hoe vet! Gaat, hij gaat ook niet drin, kijk kijk dat komt niet. Oh, Oh, Dat is de ABS. Ik ga samen met Luc. Okay, Matthijs, ga jij rijden? Dan, dan kan jij gewoon echt. Uh... Oh, een beetje je, gastrop, weet je wel? Ik kan niet iemand. Uh, Luc, ik ga dus voor ik jou zitten. I know, I know. Wat is het weerbericht van vandaag? Uh, wat je ziet, uh, in principe is er een zonnetje. Het uh, schijnt prima, het is 30 graden. Het is alleen dus is een, uh, een zeppeling cocaïne, is, uh, is boven zijn Wolde. Ja, paf! Gesprongen. <laughs> Ja, en vandaar dit weer joh, Het, uh, iedereen is in een enorm goede stemming. Dat is wel. Ja, we. wel. Een... Helemaal... Oké, okay, ja. Matthijs, je zit daar helemaal klaar. Oh, ja, ik word gewoon, onder, gewoon In een enorm goede stemming. Okay. Matthijs, moeten mijn voeten er wel op of niet? Nou, uh, dat maakt niet uit. Oh. Zal ik zitten? Ja, doe maar. <laughs> <laughs> <laughs> je <hebt ook> <laughs> Ik met 4 Ja ja ja, ga Ik kan zo eindig zien. Oh, niet Kijk, een jump en in heen. Uh, Op de balk tot de bocht, tot de balk, tot de bocht. Oké, okay, uh, <techno> mother... naar binnen lopen. Uh, Oh, oh, kijk hoe wit ik ben, joh! Kijk mijn broek is helemaal, helemaal nat, helemaal, joh! Dit is echt yeah. goud. Dit is echt. Wat gaan dat dan? Kijk hoe wit ik ben. <laughs> oh, daar <sprek iaars> <laughs> Die is Dat was echt geniaal. <laughs> echt... Kijk hoe hard ik ben. Alles kwam op mij hè. Alles kwam op mij. Oh, God. Oh, God. Ik kan nog een gegeven moment niks meer zien. Ik voel oh, mijn handen God, niet God. meer. God. Oh, God. Dus ja, ik ga er weer stoppen. <laughs> Doei. <door laughs> Alright guys. Ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Wow. Wat is er veel sneeuw gevallen. Ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal gemerkt. Op sommige plekken in Nederland is er volgens mij geen sneeuw gevallen. Maar op heel veel plekken wel. Nou, we, Zoals jullie hebben gezien, we hebben aardig lopen klooien. We hebben ook uh, nog best wel veel met een uh, skateboard. Zeg maar, of uh, ja, hoe je het wil noemen. Dat was ook echt super vet. En ik heb natuurlijk het vingerbordje klaargemaakt. Uh, daar ga ik zo meteen nog heel even de mee in. Uh, maar jeetje, het is koud hè. Hoh, ik ben nog steeds... Uh, oh je kan het ook echt helemaal zien joh mijn sokken, ze hebben helemaal, oh ik ben zelfs door mijn sok heen gegaan, maar helemaal van die uh, nattigheid vlekken en mijn broek is nog steeds nat en ik denk dat ik al echt ruim een half uur binnen ben en uh, ik ben eigenlijk ook al helemaal kapot van uh, vandaag, maar we gaan zo zeker nog even naar buiten om eventjes te vingerskate, snow skating finger, fingerboardings in de snow uh, ik heb hier nu eventjes lekker een kacheltje om het een beetje op te warmen en dan ga ik zo meteen met een kwartier Half uurtje ga ik weer lekker naar buiten. En uh, ik hoop dat jullie dit ook al leuk vonden. Ik dacht van ja, weet je, ik moet hier wel gewoon een video van maken. Yo, guys, nou daar ben ik weer. Kijk, ik heb dus alvast het boordje hier zo een klein beetje klaargemaakt. Ik ga hem nog even helemaal klaarmaken, want het is gewoon dubbelzijdig tape. Leek me het handigst, want dan blijft ik gewoon mijn vingers zo plakken. En we gaan nog eventjes met het boordje van de berg af wat achter mij staat. En dat doe ik dan wel alleen, want iedereen is al naar binnen. Maar weet je, we moeten wat. En ik wil nog even een paar toffe shots van dat ik wat trucjes probeer. Ik ga jullie zo meteen zien. Ik heb er wel weer zin in. Maar ik heb het nu al weer koud. Zometeen als we naar buiten gaan. Ga ik het plakband er natuurlijk afhalen. Maar ik ben benieuwd hoe goed dit gaat werken. En of ik ook wel blijf plakken. Ik moet natuurlijk ook eventjes andere handschoenen ik kan geen handschoenen aan dit wordt koud we gaan eens kijken oh ja hoor dat is wel cool alright hier komt een, een kleine vingersnowboard montage <middels> Oké, okay, ik ga jullie eerlijk zeggen, het voelt super satisfying om te doen. Omdat je zeg maar echt zo'n zo lijntje creëert. Dat is echt super chill. Maar je kan niet zoveel. En mijn handen, mijn hand is zo koud nu al. Alright, ik denk dat dit alles is van het fingerskaten, Het snowboard fingerskaten. Oh, het is echt heel koud. Wacht even, we gaan even naar binnen. Het is uh, vrij koud. Uh, en dan gaan we nu nog eventjes met het skateboard van de heuvel af. Ja, joh, guys. Inmiddels een week later. Uh, het sneeuw is veranderd in uh, ijs. Daar sta ik nu ook op. Maar ik dacht van, weet je wat. Eigenlijk moest ik vandaag de hele dag monteren. Om uh, de, de video van morgen op tijd klaar te hebben. Dus het wordt een, uh, een laat nachtje voor mij waarschijnlijk. Maar ik dacht, weet je wat. Dit moet ook gewoon even in de vlog, weet je. Gewoon lekker, lekker even schaatsen. Hoe vaak komt het nou voor? Op dit moment heb ik de schaatsen van Emiel aan. Uh, dus dat is super chill. En ja, we, gaan, we, gaan, we zijn gewoon lekker bezig. Ik sta nu net weer op het ijs. Ik heb even pauze gehad, even mijn GoPro gehad. We zijn, we zijn ook echt wel de hele dag aan het schaatsen. En, uh, het is super leuk. Gelukkig nog niet gevallen of iets. Zoals je kan zien, hier, dit is gewoon bij ons achter. Heel mooi! Kijk, daar zit kristal. Zwaai, kristal. Ja, ah, dat is kristal. De rest van zeg maar, wat je hiervoor zag in de vlog, die was hier ook, maar die zijn even weggegaan of zo. Maar ja, wij zijn dus uh, lekker even aan het schaatsen al de hele dag. En ik dacht van ja, dit is zo once in a lifetime, dat moet even op de gaan, film. Dan komt hij, oh, oh, daar gaat Emiel. Super groot shout naar Emiel, want anders had ik niet kunnen schaatsen nu, want dit zijn zijn schaatsen. Maar ja, het is echt, uh, echt geweldig weer natuurlijk ook. Helemaal blauwe lucht en de uh, ijs is super chill. Ben ik een goede schaatser? Nee, absoluut niet. Maar we zijn gewoon lekker bezig, we gaan gewoon wel lekker. En als ik op mijn bel ga met de camera in mijn hand, is dat alleen maar grappiger. <laughs> dus uh, nou oh daar hebben we Matthijs ook nog. Ah wat het is leuk. Lekker gewoon dicht bij huis, weet je. Dus we zijn gewoon zo, eh uh, zijn er zo. En ja, het is gewoon, uh, het is gewoon super chill. Het dus gaat sowieso super leuk. Gooi hem! Hoe oh, cool. <laughs> hey Emiel, Emiel hey. ik moest jou nog even bedanken voor het lenen van deze epische schaafje. Graag dus, gedaan. Ja, joh, het staat voor altijd op beeld, hè? Voor altijd op internet. Dus. Even lachen! Lachen naar het volgendje. Nou, jullie zien het. We zijn nog steeds heerlijk aan het schaatsen dat je voor thuis van filmen. Ja, we hebben het heel erg uh, naar ons zin op het ijs. Dank jullie wel. Um, nu gaan we weer terug naar terug in de tijd naar vorige week. Want toen, hebben we, toen heb ik de vlog afgesloten. Dus tot de ding. Van mijn vriendengroep die nog zo'n ding had van vroeger. En sowieso wacht. Als je ook ziet wat hier nog van over is. <laughs> dit is echt uh, vroeger ooit een keertje hiervoor gebruikt. En tegenwoordig is het gewoon ja. Zo'n dingetje weet je wel. Dat ligt dan ergens achter. En dan uh, verder doe je er eigenlijk niks mee. Maar het is ideaal voor dagen zoals dit. Dus uh, ik denk dat dat een beetje de vlog was van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb nog een soort van trucjes geprobeerd. Uh, het kan beter natuurlijk. Maar met zo'n ding valt echt bijna niet te werken. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video leuk vond. Laat dat dan weten. Zet even een leuke reactie neer. Ik ben gelijk helemaal kapot joh. Oh. Maar jullie weten wat ik altijd zeg aan het einde van de video. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Kijk. Hier zaten jullie trouwens in. Hoe vet. Is toch handig? Kopen. Mooi gat.